De SMEG C92 IPBL9. Een zwart fornuis van 90 cm breed, uitgevoerd met vijf inductiezones bovenop. De multi aan de linkerkant zorgt ervoor dat u twee zones aan elkaar kunt koppelen voor makkelijkere bediening. Door de smalle randen rondom de kookplaat heeft u veel ruimte over voor uw pannen. De bediening van de kookplaat en van de twee ovens daaronder vindt u aan de voorkant van het fornuis. Hier zit ook de overklok, waarmee de oven in te stellen is. Aan de linkerkant zit een 60 cm brede multifunctionele oven, instelbaar tot 280 graden. Door de telescopische geleiders glijden bakplaten en roosters soepel in en uit de oven. Aan de rechterkant zit een kleinere 30 cm brede oven met onder- en bovenwarmte, waarin op vier niveaus kan worden bereid. Onder de oven bevindt zich tenslotte nog een ruime, handige opbergruimte voor blikken en roosters die niet worden gebruikt,